Ik ben Loes Beenhakker van Praktijk Verzachting. Mijn praktijk voor massage, tactiel stimulering en coaching. Tip van de week om zelf lekker in je vel te komen. En ook een hele goede kantoortip: rek jezelf eens regelmatig uit. Draai je schouders eens een paar keer los, naar voren en naar achter. En dan andersom. <laughs> ja, maakt niet uit als je ze gewoon maar rolt. En je op het gemakje links en rechts. En naar voren en naar achter. Hoeveel tijd kost dat nou? Een minuutje. En het maakt een wereld van verschil. Doe het elk uur even. Zeker als je veel achter de computer werkt. Belast je toch veel je schouders en je nek. En als je ze dan af en toe even losmasseert, los, ja, in feite, losdraait, dan kom je weer lekker in je vel. Kost maar één minuutje per uur. Investeer in jezelf. Nou, Oké, okay. twee minuten. Als je ook nog een beetje gekke bekken erbij trekt. Want in onze kaken en in ons gezicht verzamelen we heel vaak spanning. We zitten vaak ingespannen te kijken, te luisteren. Heel veel spanning. Dus... Als je het niet op kantoor wilt of in het openbaar, ga even naar de wc en doe het gewoon. En doe het ook eens voor de spiegel, want dan kan je lachen naar jezelf en om jezelf op een plezierige manier. En lachen maakt ook weer hormonen aan die je lekker in je vel doen. Komen, doe het gewoon. Kom op.